Hallo, ik ga je laten zien hoe je met een GitLab board aan de slag gaat. Een GitLab board is een plek waar je al je taken op kan zetten en waar iedereen zichzelf aan toe kan kennen dat hij of zij dat gaat doen. En daardoor heb je een overzicht van hoe je fijn samenwerkt als team. En ik ga je laten zien hoe je een GitLab board maakt en hoe je de issues verdeelt en over dat bord beweegt. Nou, om dat te doen, loggen we in op de GitLab van de jonge onderzoekers. Dat zal ik eens even doen. En dan zie je een aantal projecten. Voor deze video gebruik ik Jognanos 2020. Omdat dat een van de projecten is waar we aan gaan werken. Nou, dit is een project en dat gaat aan een game werken. En zoals altijd op GitLab zijn er super veel dingen te zien. Hier is een hele balk. Hier zijn allemaal dingen. Hierboven zijn allemaal dingen. Wat we nodig hebben is. Project board en die staat onder issues. Als je klikt op issues, dan zie je het tweede board. Nou, board, dat is Engels voor bord En er is nu al één bord en dat heet uh, development. Dat is Engels voor uh, dat eraan gewerkt wordt. Nou, en dan kun je zien dat er vier kolommen zijn. Dus ik heb de eerste, heb ik al ge, opzij geklikt. De eerste kolom heet open. Het is een ding, een kolom to-do van wat er moet gebeuren. Doing waaraan gewerkt wordt. En closed, dingen die af zijn. Nou, wij gaan een nieuw bord maken. Nou, dat, doen we, dat kun je hierboven doen. Want hier kun je dus van bord veranderen. Er is er maar één, development. En wij gaan een nieuw bord maken. Nou, daar klikken we op. Hoe gaan we die noemen? Die noemen we test. En je klikt op create board, aanmaken van het bord. En je hebt je bord. Nou, dit bord heeft op dit moment. Twee kolommen. Nou, daar kun je er gemakkelijk een bij maken, want hebben we hebben nu open en closed. Uh, wat voor de hand ligt, is om doing en to-do toe te voegen. Uh, dat zijn standaardnamen, uh, maar je kunt ook je eigen kolom doen uh, als je wilt, als je dat leuk vindt. Dat magnet en dan komen ze er al meteen bij. Nou, vaak ga je eerst dingen opschrijven die er moeten gebeuren en dan dingen uh, waar aan gewerkt wordt. Uh, dus dan op deze manier zou ik de kolommen uh, openen je ziet dat hij al standaard wat dingen in to do zet uh, maar dat doet hij automatisch dat is in dit geval niet handig want dit testbord gaat iets heel anders doen maar dat maakt niet zoveel uit nou ik ga eens even een issue maken dan zul je zien wat er mee gebeurt nou, een issue maken heb ik al een keer laten zien dus dat ga ik, niet, dus dat ga ik nu lekker snel doen test test en uh, submit en dan heb ik een issue gemaakt uh, test, de issue heet 11, nou, nu ga ik naar mijn board toe die ik net heb gemaakt het heet ook test, toevallig een beetje saaie naam allemaal test, nou, en hier zien we onze nieuwe issue staan nou ik heb die net gemaakt en uh, nou hij, hij valt onder dit projectbord dus ik zet hem op to do en dan hoop ik dat iemand hem gaat doen of haar dat, dat iemand hem gaat doen nou stel eens voor ik wil hem gaan doen dan klik ik op de issue, test, ik assign hem naar mijzelf, dus ik ken hem aan mij toe. Mooi. Dan weet het hele team nu al dat die van mij is, dat ik eraan ga werken. Als ik hem ook niet meer ga doen, kan ik mij afmelden. Maar nu ga ik in het bord, als ik er echt aan ga werken, want ik heb het nu voor mezelf gereserveerd. Je ziet hier komt mijn avatar terecht u deze minimaliseren. Als ik hem echt nu ga, ik, nu heb ik gezegd van, nou, deze is voor mij, ik ga hem doen. Dat betekent ook dat andere mensen hem niet meer gaan doen. Het kan zijn dat dat toch gebeurt, eh, omdat bijvoorbeeld eh, iemand anders dat beslist of dat het via via gebeurt. Maar In ieder geval als ik hem nu echt ga doen, dan zet ik hem hier neer bij doing. Nu kan het hele team zien waaraan ik werk. Nou, na een tijdje ben ik ook klaar met deze taak. Ik kan ik twee dingen doen. Ik kan hem naar Closed slepen. Dat betekent, dan maakt hij hem automatisch sluiten de issue. Uh, dat is een makkelijke manier. Je kunt ook op de issue gewoon close. Close issue. Vaak krijg je ook een reden. Klaar. Um, en als ik nu naar het projectbord kijk, dan kun je ook al meteen zien uh, dat die inderdaad uh, hier is gesloten. Nou, dus ik heb je nu laten zien hoe je een GitLab bord maakt. Hoe je issues toekent en hoe je ze beweegt, en hoe je daar een beetje mee omgaat. Um, en dat was het eind van deze video. Dan wens ik je nog een hele fijne dag. Nou, doe!